J'ai lu mon euh, euh, ce, euh, lunette de soleil. <musique> Een prankel dus. Oftewel, een telefoon Ik denk dat iedereen wel weet wat dat is. Voor de mensen die het niet weten. Ik heb op social media aan jullie gevraagd om een random woorden te geven. En met die wilkeurige woorden ga ik een wilkeurig persoon bellen. En ga ik er een wilkeurig gesprek mee voeren. Let's go. Subtiele hint. Oh. Yo. Hoe is Yo, ehm, um, weet je, in uw straat is er daar een friet Chinees? Oh, een friet Chinees? Hoor In uw straat? En doe maar eens Maar ja, het is daar een zo'n 6 gekomen. Oh, dat is het niet Heurens? Nee? Dank. Een friet Is die al opgetiefd, want ik heb daar hoort van nee, nee? Ah, maar wie dat? Wat? Ja, ik niet spreken. Maar hou niet zeven, nee. Ah, maar ik, nee, sorry, je is niet horen. dan het is uh, met die gast van Tuinheizen. Allee ho, weet je het nu nog niet? Ja, Hé hey, ja. hond, zwierkje. Eh, uh, wat zei je? Ben je met hè? Maar nee, ik spreek ik toch met. Maar ja, dat is Heb En wie is Ah, ben ik. Uh, Jean-Pierre? Ik ben je niet meer met je We hebben nog politariaat gedaan. Wat? Met een anusredder. Weet je dat niet meer? Ja, dat maar ik van mijn kloot en het rammelen, we Maar nee, ik ben met je ijs aan het ramelen. Hij is voor je hè? Yo, Sami. Ben je mijn zonnebril bij je vergeten? Wanneer kan ik dat komen ophalen? Die is pensje niet, pensje. Ah, français? Français oui. Ah, ehm... Um, J'ai lu... Mon eh uh, zo, uh, so, um Lunette de soleil. De lunette de soleil. Ouais. Mon uh, um. Op dit moment heet Lucas iets onverwachts. Kijken jullie mee? Noten aardappelen, zuzzel, anusrider, politaria, Chinees Zirkel. Noten, doe maar gamen op dieven zeehemel, anus volgt tuinhuis, deur klink a. Ah. Waaah! Oh, Yo, um, ben, eh, nog een banane voor mij? Een ja, banane? Een banaan. Ik heb bananen nodig. Bananen nodig? Ja. Of dat een... Niet, of een pruim. pruim, ja. Dat weet niet. Nee? Misschien in uw tuinhuis? Dat ook niet. En aan uw noten? Wat is het? En noten? Ik ben van helvater. Maar het liggen hier allemaal paardenstront. Zijn zeker... Paardenstront? Hoe is het? Zijn je zirkel aan het eten ofzo? verstak ik u niet goed? Ik versta u ook niet goed. Jawel, ik, ik heb wel zirkel gegeten. Fritchinees, ah. Fritchinees, Politariaat, hallo? Ja? Ja? Wat dacht je juist, nodig? Uh, ik, ben mijn, ik ben mijn zonnebril bij jullie vergeten. Je bent zijn zonnebril bij ons vergeten? Ja. En die waren niet bijna bij ons? Uh, met, met de deur. Met de deur? Ja, dat was zo'n doorgang. Ja, maar ik dat het niet bij ons is. We zonnebril? Nee. Ook niet, ook, ook niet in de kast van de brellen. Absoluut niet. Oei. Oké okay, dan. Ja, dank u. Prank! Hallo? Ah, dat was de video half, wat? Ah, wat zegt ge? Dat ze nog niet geliked hebben. Ja, ze moeten nu wel liken, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dan is er nog maar één ding dat we moeten zeggen, inderdaad. En dat is. Tot later, doe je punt.